De mens is een sociaal dier, dus dat eigenlijk gezondheid en sociaal heel dicht bij elkaar ligt. Ik zag ook woorden als verbondenheid, contact, verbinding, samenhang. Er werden heel veel genoemd in de filmpjes. En ook inderdaad de woorden als eigen regie en zelf zoveel mogelijk kunnen doen. Maar ook dan steeds weer die andere kant van die medaille. Dat je dan vaak anderen nodig hebt om je daar toch eh, of op te wijzen of bij te helpen of te ondersteunen. Dus dat sociale dier, dat mens als sociale dier, dat herken ik heel sterk dat je dat zegt. Ja. Ja. Bij de achtste Barrier, een van de wijken uit de filmpjes waar we bij betrokken zijn geweest, weet ik dat de huisarts daar al heel lang inzet op dit soort digitale middelen waarbij mensen zelf zich goed voorbereiden of meer zelf doen waardoor hij daadwerkelijk ook meer tijd heeft om over complexe gevallen met zijn patiënten te praten. Ja. Het raakt voor mij aan die kleinschaligheid waar jij het ook over had. Want wij zijn in het begin van het project, zijn wij onder andere in deze wijken met deze bewoners... en deze professionals ook in gesprek gegaan over welke apps gebruiken jullie dan. Mm -hmm. uh, hoe ziet dat buurtplatform eruit, dat digitale buurtplatform? Welke apps zou je via dat platform willen... Hè, uh, ontsluiten. ontsluiten, aanreiken aan je, aan je bewoners? En waar, ga je dan, waar loop je dan tegenaan als je dat bij elkaar brengt? Als je die apps op dat platform zet, waar loop je dan nu al tegenaan? En ja. bijna iedereen zei van ja, elke keer als ik op zo'n app klik, dan zit je weer in een nieuwe omgeving. Waar inderdaad nieuwe regels gelden en dan moet ik me opnieuw ik registreren. Maken, hè? Ik moet een account aanmaken, ik moet een nieuw wachtwoord bedenken. Dat moet ik allemaal onthouden en opschrijven of, of ergens digitaal bewaren. Maar dat zijn wel drempels, van fijn zou zijn dat die er niet zijn. Dus dat ik met bewijs spreken de account die ik heb om op dat wijkplatform like binnen te komen, dat ik daarmee ook die apps kan starten. Dat was eigenlijk de basisvraag die de grondslag af lag aan de standaard die wij ook hebben gemaakt. Wat bij HTI gelukt is, is denk ik succesvol gelukt, is dus om het gewoon eigenlijk heel eenvoudig te houden. Het is een technische standaard die bewijs van spreken achter op een bierveldje past. Het les die we van, de, van die, het launchen van de HTI hebben geleerd is door dingen eenvoudig te maken en te houden maak je het voor leveranciers makkelijk om hun applicaties te koppelen. Ons geheim is dat we eigenlijk geen geheim hebben. Als we iets gaat doen hè? en je deelt dat dus met elkaar, je maakt het open, uh... Uh, en je uh, deelt ook wat het effect is, hè? want er moet natuurlijk wel voor iedereen iets uitkomen. Hè? Dus uh, Heeft het ook gewerkt en uh, het lukt al, al alle drie die dingen lukken, hè? maken, delen en meten noemen wij dat. Dan, uh, dan is er iets op gang gebracht, zeker als het innovatief en nieuw is, wat, uh, wat een soort zelf, ja, wat een eigen leven gaat leiden. En dat is denk ik een ontzettend groot belang ook voor de overheid die hierin financiert. Want daardoor weet je dat het in de praktijk beproefd is, dat de avanciers erop samen willen werken, dat, het, dat mensen er blij van worden en gezonder van worden. En dat je daarna kan zeggen, nou, regel het maar verder. En die overgangen naar zo'n andere relatie, waarbij we nieuwe spelregels gelden, die worden ook makkelijker ja. met die standaarden. Dus daarmee kunnen we dus gaan bewegen over de grenzen van gezondheid, welzijn en zorg. En dat, zegt het ministerie ook, hè, is een sleutel voor de toekomst van het hele systeem. Dat dat soort overgangen makkelijk worden en terug. Hè, en dat mensen inderdaad die eigen regie kunnen nemen, maar ook heel makkelijk die hulp kunnen vinden. En nu zijn dat allemaal strak gescheiden sectoren hè, in de zorg. Maar met dit soort benaderingen laten we zien dat je daar eigenlijk doorheen kan en weer terug. En toch elke keer als je ergens doorheen gaat aan de spelregels kan blijven voldoen. Ik denk bedrijfsmatig zijn we anders naar onze collega's gaan kijken. Um, en uh, uh, persoonlijk uh, denk ik dat ik misschien wel ietsje minder koppig geworden zou kunnen zijn. <laughs>